Donkere kringen kun je herkennen aan het feit dat er een blauwe gloed of een donkere gloed ja, onder de ogen zijn. En dat moet je niet verwarren met wadden of de traangroot of slappe huid. Donkere kringen hè, is nog niet het perfecte middel voor uitgevonden. Maar het heeft een zeer hoge, uh, toch wel een hoge tevredenheid als je een combinatie doet van een crème en dan, ik noem dat dan de plexer peeling en uh, RSS HA ice of light eyes. Uh, over het algemeen is 80% van de patiënten uh, tevreden tot zeer tevreden en, maar er zijn ook een aantal patiënten die daar minder goed op reageren. Het aantal behandelingen of het minimale aantal behandelingen die nodig zijn om deze uh, behandeling uit te voeren uh, zijn 3 en 4 is eigenlijk wel te prefereren. Het zou heel goed kunnen dat je meerdere behandelingen nodig hebt, dus dat vijf of zes ook goed zouden zijn. Maar ik vind zelf dat er een duidelijke verbetering moet zijn na vier behandelingen en dat moet dan ook de evaluatie zijn.